Tip is voor de mensen die graag met adobe spark werken. Voor de mensen die dat totaal niet kennen, Adobe Spark is een tool dat in de Creative Cloud inbegrepen is, maar die eigenlijk bedoeld is voor mensen in communicatie of marketing. Um, die een tool laat die mensen toe om zelf graphics voor het web te gaan maken. Dat kan voor social media, voor newsletters of voor uw website zijn, you name it. Maar het is helemaal daarop gericht en je ziet dat ook direct in een interface we zitten nu op de desktop. Adobe Spark heeft apps op smartphone, Android en iOS. En daar moeten we gaan zoeken naar Adobe Spark Post. Want Post is maar één van de drie vormen van content die je kunt maken eigenlijk met Adobe Spark. Nu, buiten de app kunnen je dat ook op je desktop gebruiken, maar weliswaar in de browser. Snelste weg daar naartoe. Je doet de Creative Cloud Desktop App open. En dan ga je hier aan de linkerkant, oftewel naar social media. En dan ga je hier Adobe Spark zien staan. En je klikt op die launch knop. Of starten. En dan gaat... Adobe met naar de website en je wordt ook onmiddellijk ingelogd, wat dat wel handig is. Nu een keer aangekomen op de website, sta je hier in het homescreen. Um, dit krijg je pas te zien als je al een keer gebruik hebt gemaakt van Spark. Anders gaan ze je een, een heel verhaal vertellen over Spark en hoe dat je daarmee om moet gaan. Nu Je ziet hier al onmiddellijk een aantal formaten die ons worden voorgeschoteld voor social media. Dus we kunnen eigenlijk heel gemakkelijk zeggen, oké, okay, ik wil een Instagram story... Voilà. En ik ga daar een fotootje in zetten. Ik ga zoeken naar een gratis foto. Hier die straat lijkt mij wel iets. Mooie baan in het bos. Die ga ik hierin plaatsen. En daar wil ik ook nog een beetje tekst bij. Ik ga gewoon custom tekst. En ik noem dit Magic in Motion. Dan voilà. kan ik ga kijken aan de rechterkant. Welke uitleiding gaan we hier gebruiken? Capitalize en fit. lettertippen lijkt mij oké. Okay. Goed, ik heb uh, mijn tekst hier een beetje centraal in het beeld geplaatst. Nu, dat is een graphic dat ik heb. Maar ik wil daar een beetje beweging in gaan steken. En dat is de tip die ik u wil meegeven. Um, dit ging vroeger niet. Op de desktop of in de browser beter gezegd. Uh, dat ging wel al een tijdje in de app, maar nu kunnen we ook animatie toevoegen eigenlijk in de desktopversie. Nu, hoe gaat dat in zijn werk? Als we hier alles deselecteren, dan ga je aan de rechterkant hier de optie animation zien staan. En ik ga er al een keer gewoon op klikken en dan zien we hier eigenlijk eerst om het uit te zetten, maar dan hebben we twee subdivisies in dat paneel. Text animation, photo animation. Nu, het is het een of het ander. Je moet kiezen. Um, dus en bij text animation hebben wij allerhande effecten, zoals een typewriter effect, een dynamisch effect, dat u een tekst vanuit verschillende richtingen kan toevoegen, effecten om de mensen zeeziek te maken of epilepsieaanvallen te laten krijgen, ook een beetje met kleuren gaan spelen en eigenlijk zo wat mijn favorieten dat ik graag gebruik dat zijn de slides dat zijn redelijk subtiele effecten maar vaak moet dat niet meer zijn natuurlijk hè. dus uh, je kunt dan daar zo'n effectje op zetten of zo'n effectje en we hebben ook nog de grow ja. goed nu ik ben wel fan van die slide effecten nu hebben we ook nog voor foto's animatie mogelijkheden en ook die zijn wel interessant we hebben bijvoorbeeld de zoom en pijn, maar je ziet al, zodra dat ik die kies, stopt eigenlijk de tekst met animeren. Jammer genoeg. Dat vind ik een beetje, uh, een beetje spijtig. Goed, hier hebben we de pan-optie. We kunnen van zwart-wit naar kleur laten omzetten. Ook altijd een heel leuk effect. Ook een blur. Met een blur staat natuurlijk eerst je tekst wat meer in de aandacht en dan pas uh, wordt de aandacht op het beeld gevestigd. En ook hier kunnen we met kleur spelen of een fade-effect daarop zetten. Goed, dus een aantal motion-effecten of ja, animatie-effecten dat we kunnen toepassen op ofwel het beeld ofwel de tekst. Maar een uh, klein beetje beweging op social media kan al veel doen. Um, en dat gaat natuurlijk veel sneller de aandacht trekken. Nu, als je uw animatie naar keuze hebt toegepast dan kun je uiteraard uw creatie hier downloaden en een van de downloadopties is mp4 video Hop, en dan ga ik hier zeggen start download en ze exporteren uw video wat zal het eindresultaat zijn? een videootje van 4 seconden meer, niet meer of niet minder natuurlijk Voilà. kunnen we een keer gaan kijken in de downloads. Hop, ik hoop, kan ik even openzetten. En voilà. daar is mijn video. En die kan ik gaan posten op al mijn social media kanalen. Dus, animatie in Spark. Check it out, peoples.